Stel je zo even voor. Nou, ik ben Sanne Wolf. Uh, ik kom uit Rijswijk. Ik ben 22 jaar oud. En momenteel studeer ik voor de master Forensische psychologie. En daarnaast werk ik achter de kassa en als model. En welke behandelingen heb je ondergaan? Uh, ik heb uh, kaaklijn en kaakhoek fillers uh, gekregen. Wat waren je twijfels? Uh, ja, tegenwoordig worden... Je zit er zitten steeds normaal als je fillers en uh, botox neemt, maar toch, ja, het is toch nog wel een klein beetje een taboe, dus ik twijfel daar wel een beetje over. En ik heb niet, ja, ik had niet een heel erg slappe kaaklijn, maar ik vond het toch wel mooier om net iets strakker te hebben. Dus vandaar dat ik het toch heb gedaan. En wat was je ervaring? Ja, ik vond het heel prettig. Ik vond de arts heel fijn, heel uh, rustig en legde goed uit. En, um, door de verdovende crème voel ik eigenlijk bijna niks, alleen een prikje voel ik heel eventjes en uh, verder was het gewoon goed te doen. Wat vind je van het resultaat? Ja, ik ben er heel blij mee. Volgens mij is het een mooie hoek en uh, niet te overdreven. Dus... Aan wie zou je deze behandeling aanbevelen? Uh, ik denk aan uh, mensen die uh, ja, ook vinden dat hun kaaklijn niet strak genoeg is. Vond je even iets leuk ja, ik zou het iedereen aanraden om hierheen te gaan, ook al woon je net zoals ik ver weg, het is wel de moeite waard. <laughs>